Goedemorgen allemaal. Het is uh, ondertussen tien uur, dus ik stel voor dat we gaan beginnen met deze informatiesessie. Um, ik ben Corine van Haasted, werkzaam bij de Patiëntenfederatie Nederland. En uh, ik zal de, dit uur uh, nou ja, de voorzitter zijn of uh, ja, het begeleiden. Um, de, de, dit is de informatiesessie over het meten van de totaalscore voor pleeghuiszorg met Zorgkaart Nederland. Uh, de aanleiding is dat uh, vanaf 2021 cliëntervaringen en verpleegzorg uh, gemeten worden met de totaalscoren. Um, en dit kan ook met Zorgkaart Nederland. Uh, we, gaan jullie, uh, we hebben een agenda en we gaan verschillende dingen door, doorlopen. Uh, we zullen in ieder geval iets vertellen, allereerst over de totaalscore zelf en hoe deze tot stand is gekomen. Uh, Gerdienke en, en Lindy van uh, Actes en Zorg Thuis zullen dat verzorgen. Vervolgens vertellen we iets over hoe de totaalscore met Zorgkaart Nederland gemeten kan worden. Hoe je dat, hoe je dat doet. Uh, daarna wat meer informatie over wat Zorgkaart Nederland is. En als laatste zullen we twee organisaties uh, interviewen die, die werken met Zorgkaart Nederland. Uh, de vraag om uh, microfoon en camera uit te zetten. En als er vragen zijn, uh, dan kunnen jullie deze kwijt in de chat. Um, deze, nou, deze bijeenkomst, hè, die, zoals hier ook op de sheet staat, wordt georganiseerd door Acte Zorg Thuis en Patiëntenfederatie Nederland. Um, en uh, de sheet, die uh, Karen van Patiëntenfederatie Nederland, die zal de sheets klaarzetten. Dus Karen, bij deze de vraag aan jou of jij de sheets voor het uh, eerste onderdeel uh, klaar zou willen zetten. Over wat is het totaal score en hoe is deze tot stand gekomen? En dan geef ik Gerdienke en Lindy het woord. En misschien is het goed om hem op de presentatiemodus te zetten, Karen, als dat kan. En Gerdienke, dan geef ik hierbij. Uh... En jou het woord. Oh, even een ja. vraag die misschien nog wel goed is om te beantwoorden. Er uh, stelt iemand een vraag of de presentatie na het webinar wordt toegestuurd. Ja, de presentaties die worden toegestuurd na het webinar, dus het is niet nodig om alles letterlijk over te schrijven. Nee, dat is zeker, zeker niet nodig. Dankjewel Corine. Um... Nou, wie weet komt de presentatie zo nog in presentatiemodus, dan uh, hebben we een iets rustiger beeld dan dit, maar we zien het zo ook allemaal, uh, hopelijk. Uh, goedemorgen, ik ben uh, Gerdienke Uppels van Actis, um, uh, senior adviseur in het uh, team Wonen en Zorg. Dat houdt zich vooral bezig met intramurale zorg en verpleeghuiszorg. En ik heb mij de afgelopen jaren um, uh, met alles van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uh, bezig gehouden. Um, en samen met Lindy Heelgerdenaar van uh, ZorgThuisNL hebben wij hier even een korte presentatie voorbereid die ik vooral zal geven. Lindy kijkt mee in de chat en houdt daar ook de vragen in de gaten en zal mij aanvullen als ik toch nog iets uh, uh, mis of over het hoofd zie. Uh, hebben wij een korte presentatie, een paar slides over hoe we nou eigenlijk bij die totaalscore gekomen zijn en wat er... Um, nou ja, hoe het hele plaatje van die cliëntmeting, cliëntenervaringsmeting eruit ziet in het kwaliteitskader. De volgende slide graag, Karin. Over de aanleiding. Ja, ik kan hem zelf niet benienen. Karin, kan de volgende slide in beeld komen? Het is eventjes zoeken naar de volgende slide. Ah, juist, daar is die. Fijn. Um, de aanleiding voor die totaalscoren. Um, als je bekend bent met kwaliteitskade verpleeghuiszorg, zoals dat sinds 2017 in Nederland geldt, dan weet je dat er voorheen ook om een cliëntbeoordeling werd gevraagd die landelijk aangeleverd moest worden. En dat mocht dan of de NPS zijn of de aanbevelingsvraag zoals die in Zorgkaart Nederland um, uh, gebruikt werd. En dat moest dan landelijk aangeleverd worden. Dat betekent dat we in die landelijke database dus twee verschillende soorten van antwoorden kregen, uitkomsten. Omdat het nou eenmaal verschillende vragen en verschillende soorten van scores gaf. Um, en dat we dus eigenlijk onderling niet vergelijkbare uitkomsten hadden. Dat vond de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg geen wenselijke situatie. Dus er is besloten dat we met ingang van 2021 één uh, meting wilden hebben, uh, waardoor je dus echt vergelijkbare uitkomsten hebt. Toen was het natuurlijk de vraag, welke meting wordt dat dan? Um, en het had ook de NPS kunnen worden of de Zorgvraag Nederland, uh, zorg, de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland, maar er is toen... Over nagedacht en besloten om er een nieuwe uh, uh, score voor te gaan hanteren, namelijk de totaalscore verpleeghuiszorg. Dat is ook het advies geweest van de kwaliteitsraad uh, van het zorginstituut. En dat advies is overgenomen door de stuurgroep. En daarmee is dus besloten dat met 2021 die totaalscore verpleeghuiszorg de enige score is die je landelijk op dat gebied aan moet leveren. Uh, over 2019 mocht je nog uh, uit al die methodes kiezen, maar met de ingang van 2021 moet je het dus met de totaalscore doen. Overigens is het uh, aanleveren van dat ene landelijke getal niet de enige verplichting die er is uh, om met cliëntervaringen om te gaan. Want naast deze te meten scoren staat er in het kwaliteitskader verwoord dat je ook cliënt met een ander instrument ook nog moet meten. Een zelfgekozen instrument, wat je niet landelijk hoeft aan te leveren, wat dus ook niet vergelijkbaar hoeft te zijn met wat andere organisaties doen, maar wel ook een verplichting om ook op die manier daarmee bezig te zijn. Veel organisaties vinden dat ook logisch, doen dat ook vanzelf, maar het is wel even goed om het hierop te noemen, dat dat wel degelijk ook dus een verplichting is. Meer daarover vind je in het kwaliteitskader. Ik heb in de slide de verwijzing erbij gezet, pagina 35, 36 um, uh, en dat staat dus in het kwaliteitskader. In het handboek vind je alleen informatie over het meten van de totaalscore, omdat in het handboek alleen de indicatoren worden besproken die je ook landelijk aan moet leveren. Dus vandaar dat die in het handboek niet zo uitdrukkelijk meer aan de orde komt. Maar ik wil het hier wel genoemd hebben. Nou, dit allemaal de aanleiding. En waar hebben we het dan over? Uh, de volgende slide graag Karen. Wat is er afgesproken? Technisch is het even telkens een hobbeltje, maar we komen er wel. Um, wat er afgesproken is, is dus om vanaf 2021 verplicht de cliëntenervaring te meten met de totaalscore. De informatie daarover staat in het handboek opgenomen. Dat handboek dat is ook al in de loop van vorig jaar verschenen. Nu is de slide weer verdwenen. Ik praat toch maar even door, want ik denk dat we anders erg door de tijd heen gaan. Ja, daar is die weer. Um, je vindt meer informatie in het handboek en um, wat is er nou eigenlijk de inhoud van die totaalscore? Die inhoud van die totaalscore uh, is uh, zes vragen die aan de cliënt gesteld worden of die de cliënt kan beantwoorden. Zes vragen, zes deelvragen en um, dat levert dan uiteindelijk een score op langs uh, twee stappen. Per respondent wordt van die zes vragen het gemiddelde berekend, het gemiddelde in de beantwoording, dat is een cijferschaal. Dat is dan de totaalscore per respondent en dan per locatie tel je al die totaalscores per respondent bij elkaar op en heb je daar het gemiddelde van en dat is dan de locatie totaalscore. Dat is heel in het kort de manier waarop het werkt en zoals het dus ook technisch voorzien wordt. Een totaalscore, zes deelvragen, het gemiddelde per cliënt, per respondent en dan het gemiddelde van alle respondenten per locatie. Welke zes vragen zijn dat? Dat hebben we op de volgende slide aangegeven. Zes deelvragen zijn daarvoor opgesteld en die uh, dienen dus beantwoord te worden door elke respondent die hier aan meedoet. De volgende slide graag. Dan begin ik ze vast even op te noemen die deelvragen. Um, en je vindt ze dus later in de slides in elk geval ook terug. Um, de eerste vraag gaat over, nou, graag nog de vorige slide. De eerste vraag gaat over um, hoe het maken van de afspraken verliep. Nee, ja, deze graag, dank. De tweede slide gaat over um, kwaliteit en effect van de verpleging en de beoordeling daarvan. Omgang van medewerkers, behandelen ze u met aandacht? Gaan ze op een goede manier met u om? kwaliteit van leven, sluit het aan op wat u zelf belangrijk vindt, luisteren, wordt u gehoord en gezien, en accommodatie, wat vindt u van het gebouw, de voorzieningen en de omgeving. Het zijn zes vragen die op verschillende lagen en op verschillende aspecten van goede zorg insteken. Natuurlijk in zichzelf helemaal niet alle aspecten kunnen behappen, dat is ook niet zo bedoeld. En natuurlijk valt er over al die vragen ook meer te zeggen dan wat je in een cijfercode kunt weergeven. Um, vandaar dat het ook zo belangrijk is dat organisaties naast deze totaalvragen ook op een andere manier met hun cliënten in gesprek zijn om um, te spreken en te weten over hoe het er uh, aan toe gaat, wat mensen ervan vinden en wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er misschien ook gewoon echt niet goed gaat. Um, maar dit zijn de zes deelvragen die in de totaalscore gemeten moeten worden en die dan inderdaad de volgende slide graag op verschillende manieren gemeten kunnen worden, die totaalscoren. Je kunt, dat is de derde bullet bovenaan, je kunt het via Zorgkaart Nederland doen. Daar gaan we zo verder over spreken en dan zal de Zorgkaart daar ook verder over toelichten hoe dat in zijn werk gaat. Maar je kunt ook niet via Zorgkaart Nederland werken en de meting in eigen beheer doen. Of je kunt het door een onafhankelijk meetbureau laten doen. Uh, zonder dat je daar Zorgkaart Nederland bij inschakelt. Um, en daar zijn dan natuurlijk wel weer wat regels voor, die vind je beschreven in het handboek. Daar gaan we nu niet precies op in, die vind je beschreven in het handboek. Maar dat zijn dus allemaal methodes waar langs je die totaalscore kunt meten. Um, maar het kan dus ook via Zorgkaart Nederland en daar gaan we zo dadelijk op door. De meetperiode voor het afgelopen jaar of voor elk jaar betreft het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Het is een verplichte uitkomstindicator. Je moet dus een uitkomst landelijk aanleveren. Dat gaat samen met alle andere indicatoren die aangeleverd worden via de portal van DESAM. En uiteindelijk dan dus in de openbare database van het zorginstituut belanden. Dus ook deze score is verplicht. Je moet op de een of andere manier een score van de totaalscore aanleveren. En dat heb je dan dus georganiseerd langs een van die drie wegen. En je kunt ook, als je er zelf helemaal geen activiteit in wilt plegen, geen belteam erop wil zetten, geen eigen activiteit in wil zetten, dan moet je wel degelijk je cliënten erop wijzen dat ze via Zorgkaart Nederland zelf ook die vragen kunnen beantwoorden. Dus zonder dat jij het organiseert, kunnen mensen bij Zorgkaart Nederland op de site terecht en daar een review achterlaten waar deze vragen deel van uitmaken. In dat geval, als dat de route is die je kiest, moet je aan kunnen tonen dat je 80% van je bewoners of cliënten hebt geattendeerd op deze mogelijkheid. Je kunt mensen nooit verplichten om dit te doen, maar je moet mensen wel attenderen op de mogelijkheid om dit te doen en op deze manier hun oordeel over de zorg kenbaar te maken. Nou, Dit vind je ook allemaal terug in het handboek en in het kwaliteitskader zelf beschreven, maar zo heb je even de grote mogelijkheden op een rijtje. Je kunt het in eigen beheer doen, je kunt het door een meetbureau laten doen, je kunt het via Zorgkaart Nederland laten doen en je kunt het dus ook helemaal vrij laten en dan wel 80% minstens daarop attenderen. Nou, dan nog even kort naar het um, aanleveren van de totaalscoren. Um, dat aanleveren, dat gebeurt op locatieniveau. Um, dus dat betekent dat je inderdaad de gemiddelde per respondent optelt per locatie. En dan tot een uh, locatietotaal uh, uh, komt. Um, dat lever je uiteindelijk aan in de portal van Deesam. Het aanleveren kan telkens aan het begin van het jaar volgend op het meetjaar. Dus in dit geval zijn we bezig. Nu net, sinds vorige week, de portal is open voor de aanlevering van de gegevens over 2021. Um, en de meting over 2021 en de uitkomst daarvan kun je dus vanaf nu aanleveren in de portal van DESAN. Daar heeft je organisatie een mail over gekregen met inlogcode en alles. Gaan we hier nu even niet op in, want dat uh, voert te ver. Um, en voor alle andere informatie um, zie dus het handboek. Um, voor de indicatoren, verpleeghuiszorg en ook het kwaliteitskader. De doorverwijzingen staan in de slides als links opgegeven. Dus als je dadelijk de presentaties toegestuurd krijgt, kun je daar gewoon op doorklikken. En dan ben je direct in het document waar je alle informatie verder vindt. Nou, dit was het wat mij betreft. Even heel in het kort hoe we hier gekomen zijn. Als er op dit moment daar dringende vragen over zijn, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Um. Ik, uh, ik zal even in de chat, in de chat uh, kijken, gedinken. Ja. Er zijn een aantal vragen. Allereerst de vraag dat er wat achtergrondgeluid is. Dus nog, nogmaals, even de vraag: iedereen zijn microfoon uit wil zetten als dat nog niet, uh, niet gebeurd is. Um, nou, de eerste, een vraag is uh, iemand en die zegt: Ik zie maar vijf deelvragen. Op de sheet stonden de zes. Um, er zes. Er zijn zes deelvragen. Ja. Um, en ik, ik kan ze kort wel even noemen hoor. Eén uh, over afspraken, verpleging, omgang met medewerkers, kwaliteit van leven, luisteren en accommodatie. Dus het zijn er uh, echt zes. Ja. Um, en een andere vraag is: ik weet niet, je of, je daar, of, of je daar nu meteen op willen reageren. Maar uh, er zijn wat vragen die, die gaan over het. Ontstaan van de zes vragen, dat er bijvoorbeeld soms twee vragen in één zitten of hoe de vragen zijn ontstaan. Ik weet niet of jij daar nog uh, iets over wil zeggen. Nou, ik, ik kan daar iets over zeggen. Maar ik ben over de, de, de ontwikkelingen, de achtergrond van de, precies die vragen, ben ik zelf niet um, uh, bij betrokken geweest. Deze totaalscore is op een gegeven moment als een optie uh, naar voren gekomen. En um, de adviesraad van het, de kwaliteitsraad van het Zorginstituut heeft uiteindelijk besloten om voor deze vraag te kiezen. Um, wat er bij de vragen, hè, als er gezegd wordt, van, er staan meerdere vragen in één vraag, um, dat daar is mee bedoeld om mensen even een beetje een beeld te geven van het soort um, onderwerp waar die ene vraag over gaat en waar ze dus hun uh, score op geven. Um, die gaat dus niet op één vraag dit en op de andere vraag dat, wel per zes vragen, maar die ene, hè, bijvoorbeeld, afspraken maken. Verliep het goed? Komt de organisatie zijn afspraken na? Dat zijn natuurlijk verschillende typen vragen. Toch wordt er vanuit gegaan, en blijkt het ook wel zo te werken dat respondenten wel degelijk over dat geheel een soort oordeel hebben. Van dat loopt hier eigenlijk wel prima. Natuurlijk niet altijd of dat loopt hier eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik vind dat daar echt dingen in missen. Dus over die, over die thema's hebben mensen wel degelijk een... Uh, een algemeen oordeel en er wordt dus naar gevraagd om dat um, te geven per deelvraag. Uiteindelijk worden de scores van die zes deelvragen opgeteld en gemiddeld. En dat is alleen maar om te weten wat het, hè, hoe, het, hoe het gemiddelde over die zes vragen is um, uh, en ze daarmee dus bruikbaar te kunnen maken voor de uh, aanlevering. Oké, okay, helder. Dan is er nog een vraag uh, die ik even uitpik. Uh, wat is de definitie van locatieniveau? Oh ja, um, nou, die, daar zou, moet je even goed voor in het handboek, of in het kwaliteitskader en het handboek zelf kijken. Want dat geldt voor alle uh, in, uh, indicatoren, niet alleen voor de totaalscore, maar ook voor de andere indicatoren die aangeleverd moeten worden. Dat je die, verder weg de meeste daarvan lever je aan op locatieniveau. En dat locatieniveau, dat bepaal je zelf. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal criteria voor. Maar dat staat duidelijk beschreven in het, um, in het handboek en in het kwaliteitskader, hoe dat werkt en hoe je uh, daar zelf je eigen uh, keuze in maakt en waar die aan moet voldoen. Een uh, locatie moet niet te klein zijn, want dan komt de anonimiteit van de, uh, van de cliënten in het geding. Maar het moet ook weer niet te groot zijn, want um, waar heb je het dan over? Um, maar dat staat duidelijk beschreven in het handboek. En um, daar verwijs ik dus even naar kortheidshalve, omdat het ook gewoon echt je eigen redenering is die je daarbij uh, moet gebruiken. Oké, okay, dankjewel. Um, verder nog even over het geluid. Het vermoeden is dat het bij jouw uh, microfoon vandaan komt, Ja, dus, ik uh, zie uh, het hier ja, ja, ook. Kijk. Ik ga even mijn uh, outfit aanpassen en dan gaat ja. het waarschijnlijk beter. Sorry hiervoor. Ja. Ik zit hier ook even in omstandigheden waar dit dan weer nodig is. Dus ja. ik, heb, ik doe nog één laatste vraag en dan zitten we aan de tijd. En dat is, is er naast het geven van een cijfer ruimte voor tekst waarin uitleg gegeven kan worden op het cijfer. Um, dat is er volgens mij niet. Um, uh, maar dat is er natuurlijk he, daaromheen wel. Ik zag namelijk ook net een vraag komen... Um, he, mag het ook onderdeel zijn van uh, het jaarlijkse CTO dat we doen um, dat zou kunnen, je kunt deze vragen natuurlijk heel goed onderdeel maken van een groter geheel waarin je dus ook meer ruimte en meer uh, toelichting en gesprek met je cliënten kunt organiseren daarover um, of dat op Zorgkaart Nederland, als mensen alleen maar rechtstreeks op Zorgkaart Nederland um, hun uh, reactie geven, um, uh, oh, nou ja, of en hoe dat daar kan daar ben ik zelf technisch gezien niet goed genoeg voor in geïnformeerd over hoe dat daar werkt. Um, maar het is niet um, standaard daarbij in elk geval. Um, maar juist he, de vraag naar die toelichting, kunnen mensen er ook meer over zeggen omdat dat zo'n belangrijke vraag is, is er dus ook in het kwaliteitskader nadrukkelijk opgenomen. dat je niet mag volstaan met uitsluitend deze totaalscore te meten. en dat je dan klaar zou zijn met je cliëntenervaringsonderzoek. Er is de verplichting om ook op andere wijze met je cliënten in gesprek te zijn. Er zijn organisaties die dat doen via allerlei echte gespreksvormen, huiskamergesprekken. Daar kun je van alles en nog wat voor verzinnen. En dat is de route waarlangs je zelf als organisatie veel inhoudelijker en, en veel meer in uitwisseling uh, in gesprek bent en ook direct um, ja, iets aan de constateringen uh, kunt uh, doen met elkaar. Ja, dankjewel Gerdienke. Inderdaad, een um, kleine aanvulling bij, bij Zorgkaart Nederland. Ik zal het straks ook noemen bij het meten met Zorgkaart Nederland. Daar is inderdaad uh, gelegenheid uh, in een open veld om uh, toelichting te geven voor de, de cliënt, dus dat kan daar. Ja. Gezien de, de tijd, uh, ik ben iemand wat strakker van de agenda, maar we hebben volgens mij ook uh, de meeste vragen beantwoord en vragen die niet beantwoord worden, daar, daar zullen we later nog naar kijken. Uh, ga ik naar het volgende onderdeel. en uh, Het volgende in de onderdeel is totaalscore meten met Zorgkaart Nederland. Uh, dat zal ik jullie zelf vertellen en ik vraag uh, om de sheets uh, weer te geven. Nou, ik had mezelf net kort al even voorgesteld. Corien van Haast, het werkzaam bij de Patiëntenfederatie Nederland. Uh, Zorgkaart Nederland is een, een onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland. Uh, ik ben zelf beleidsadviseur uh, onder andere verpleeghuiszorg en heb me dus net als Gediank uh, afgelopen jaren uh, bezighouden met het kwaliteitskader en alles daaromheen. Um, en ik ga jullie iets vertellen over uh, als je de totaalscore gaat meten met Zorgkaart Nederland, uh, hoe dat in elkaar steekt. Dan mag de volgende sheet alsjeblieft. Um, ik denk één sheet terug, er stond nog één sheet voor. Even kort praktisch, de, de zes vragen van de totaalscore, dat zijn dezelfde zes vragen als de vragen van Zorgkaart Nederland. Um, dus dat maakt ook dat de to totaalscore gemeten kan worden met uh, de vragen van Zorgkaart Nederland. Um, bij Zorgkaart Nederland kan je op verschillende manieren kunnen ervaringen opgehaald worden. Daar staat ook uh, iets over in het, in het handboek. Uh, maar kort gezegd, even globaal, hè, kan dat, dat, dat via een belteam, een interviewteam uh, interview of mensen stimuleren zelf ervaringen te plaatsen. Uh, er zijn wel een aantal spelregels rond het ophalen van ervaringen. En die zijn onder andere ook bedoeld hè, om. Uh, uh, nou ja, te borgen dat mensen ook hun ervaring uh, durven en kunnen geven en die spelregels die staan ook op zorgkaart nederland en uh, hier staat ook een link naar die spelregels dus uh, als je als u de totaalscore wil gaan meten met zorgkaart nederland is het goed om uh, ja, eerst even deze link ook te bekijken zodat u weet dat het ook op de juiste manier uh, gebeurt dan graag de volgende sheet nou, dit zijn, opnieuw, uh, dit zijn de zes vragen van Zorgkart Nederland, maar die, dat zijn dus dezelfde zes vragen als de totaalscore. Um, nou, ik heb ze nog even toegevoegd om dat nogmaals te laten te zien. Um, wat mij betreft, ik hoef ze niet allemaal op te noemen, want dat is net gebeurd, dus dan kunnen we naar de volgende sheet. Hoe ziet dat uh, praktisch eruit? Hè? Als je, als je nou ja, cliënten ervaringen hebt gemeten met Zorgkaart Nederland. Uh, bijvoorbeeld via een belteam een interview of mensen zelf gevraagd hebt ervaringen te plaatsen, dan uh, op een gegeven moment uh, nou ja, moet, de, de, moet de totaalscore geleverd worden aan, aan Desan. En uh, dan is het wel handig om te weten waar uh, je deze gegevens uh, vindt. Um, om. He, voor de totaalscore 2021 rapporteert u de gemiddelde locatietotaalscore over het jaar 2021 en het aantal respondenten die dus uh, hun ervaring gedeeld hebben. En deze beide cijfers die staan op locatieniveau op Zorgkaart Nederland. En ik heb hier een plaatje anoniem gemaakt, maar daarbij toegevoegd van hoe dat eruit ziet. Dus als, uh, als je op Zorgkaart Nederland de eigen locatie opzoekt en ietsjes naar beneden scrolt, dan komt op een gegeven moment komt dit uh, plaatje tevoorschijn. En dan staat er dus bij 2021 onder het uh, zwarte vlakje, uh, wat het gemiddelde totaalscore is en onder het groene vlakje staat uh, op hoeveel waarderingen dat is gebaseerd, dus hoeveel waarderingen er zijn gegeven en dat zijn de cijfers die gebruikt kunnen worden. Het staat er voor meerdere jaren, maar uh, voor de totaalscore 2021 gaat het dus uh, om dit cijfer en uh, op het eind van 2022 uh, zal ook 2022 op een gegeven moment uh, erbij komen. Mag ik naar de volgende sheet? Voordelen van het meten met Zorgkaart Nederland, nou, we kwamen net al op een voordeel uit hè, dat je dus ook uh, nou, dat er een open veld uh, bij zit die ingevuld kan worden. Dus dat uh, een toelichting die mensen kunnen geven bij de antwoorden, dat geeft ontzettend veel informatie. Bijvoorbeeld uh, voor kwaliteitsverbetering, uh, maar ook voor andere mensen die op zoek zijn naar een passende verpleeghuislocatie en die willen kijken hoe andere mensen het ervaren. Um, een ander, belangrijk, ja, een ander voordeel is dat het uh, eenvoudig is om via Zorgkaart Nederland de totaalscore te meten. Uh, het is onafhankelijk en het is realtime, wat wil zeggen dat als iemand een waardering geeft op Zorgkaart Nederland, dat, uh, nou, dat, dat, dat zit een redactieproces achter, maar daarnaast staat ook die ervaring op Zorgkaart Nederland. Um, nou, het tweede punt dat ik net al toegelicht, toegelicht die toelichting bij de antwoorden, dat dat um, behalve de cijfers nog veel meer informatie geeft over hoe iemand het ervaart, wat heel geschikt is voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, maar ook voor uh, keuzeinformatie voor andere mensen. Um, en andere mensen kunnen dus ook die informatie zelf op Zorgkaart Nederland lezen en dat ook gebruiken als zij een keuze, en dan weet ik dat ze een keuze tussen aanhalingstekens uh, moeten maken voor een verpleeghuis. Um, we hebben als, met acte Zorg, Zorg Thuis en Patiëntenfederatie Nederland hebben we ook een, een folder gemaakt over de totaalscore meten uh, met Zorgkaart Nederland. En deze link die gaat naar die folder. En daar staat wat praktische informatie in, maar ook voorbeelden van uh, andere aanbieders, hoe zij bijvoorbeeld uh, Zorgkaart Nederland gebruiken. Um, dus dat is ook, nou, als je geïnteresseerd bent om te meten met Zorgkaart Nederland, is het goed om ook die folder door te nemen. Um, of als je het nog niet weet en inspiratie op wil doen. Uh, dit waren de, de praktische aspecten rond het meten van uh, de totaalscore met zorgkaart Nederland. Um, en dan ga ik even kijken, want we hebben nog twee minuten voor de chat. Zal ik even kijken of daar nog vragen in staan of je ook met een meetcel op locatie uh, ervaringen kan meten ja ik, ik weet dat er met de meetcel ge, ge, uh, dat dat gebruikt wordt en dat dat kan uh, ik had net een aantal voorbeelden van uh, nou ja, veel voorkomende methodes maar uh, er nee, worden ook het worden ook wel eens met een meetcel gemeten inderdaad um, wat als je te weinig waarderingen hebt ja wij, um, we zeggen uh, om een goed beeld te krijgen is het belangrijk om uh, nou ja, te proberen om op, uh, op locatieniveau uh, 30 uh, waarderingen te, te minstens 30 waarderingen te verzamelen op Zorgkaart Nederland. Dus uh, nou ja, hoe meer hoe beter hè, want dat, dat geeft een en uh, ja, dan zitten zijn er ook meer open, uh, nou ook open antwoorden bij wat mensen ook een, een goed beeld geeft. Maar uh, om uh, we hebben zelf uh, in ieder geval 30 um, en even kijken, ja iemand nog over de keuze voor een verpleeghuis ja het wordt nog aangegeven als je met de meet zal meten dat je dat wel moet dat je dat moet aanmelden bij zorgkaart Nederland Um, ja, en verder zie ik, zijn er nog wat specie, specifieke vragen. Uh, en zoals ik aangeef, we zullen, na de bijeenkomst zullen we de vragen in de chat bekijken. En uh, daar zullen we dan ook op ingaan. En hier staat, zegt nog één iemand, in 2021 is niet het hele jaar met totaal totaalscore gemeten. Dus deze kun je voor 2021 dan toch niet gebruiken. Um, de de, de, de, de, de, de Zorggaard Nederland is een, uh, een continu meting. Um, en hetgeen wat je gebruikt is inderdaad wat ik net liet zien, um, uh, zeg maar het, het overzicht het, het, uh, bij, bij 2021 van het totaalcijfer en het aantal waarderingen, dus dat kun je gebruiken. Corine, hier is Gedinken nog even. Ja. Miss, misschien is het goed om daar even bij aan te vullen. Um, hè, dat is inderdaad het aantal metingen wat je hebt. Uh, of het aantal respondenten wat je hebt, dat wordt er dus ook bij vermeld. Um, en dat moet je ook uh, uh, aangeven bij de landelijke uh, uh, aanlevering van de indicatoren. Um, er kan nooit een verplicht minimum zijn, want je kunt je cliënten niet verplichten om zo'n uh, reactie te geven. Je hebt er natuurlijk wel belangstelling voor dat het er zoveel mogelijk zijn. Maar vandaar dat het belangrijk is dat je dus inderdaad het aantal respondenten ook aangeven, want dan kun je ook zien of de score die eruit komt, ja, op, hoeveel, op hoeveel respondenten die eigenlijk gebaseerd is, dat, um, he, dat, dat geeft toch wel een beetje wat meer informatie over die um, score, maar dus ook als je weinig respondenten hebt kun je de score wel gebruiken tenzij je he, zelf vindt um, nou ja nee, je moet hem sowieso aanleveren, dus ook met weinig respondenten kun je dat doen en is het ook zichtbaar dat het misschien niet een hele grote Um, uh, uh, nou ja, achterban geeft daarop, ja. Ja, en uh, nou ja, wat Gedink ook aangeeft, uh, uh, ja, probeer zoveel mogelijk respondenten natuurlijk uh, te, te krijgen, om een goed beeld ook te krijgen. Um, nou, ik denk dat hiermee de meest prangende vragen beantwoord zijn, dan... Is het goed om naar het volgende onderdeel te gaan, ook gezien de, de tijd, want we hebben een redelijk strakke tijdsplanning. En het volgende onderdeel, dat, uh, dat, dat zal Sabrina van Zorgkaart Nederland, uh, patiëntfederatie, verzorgen. En zij zal iets vertellen over Zorgkaart Nederland. Ja, goedemorgen. Uh, mijn naam is uh, Sabrina Koopman. Ik werk als uh, adviseur bij uh, Zorgkaart Nederland. Um, Karin, je mag anders wel even slide 2 uh, alvast doen. Uh, ik geef advies aan zorgverleners uh, en zorginstellingen over de mogelijkheden rondom uh, Zorgkaart Nederland. Ik wacht heel even op uh, slide 2. Ja. Dankjewel. Uh, Zorgkaart Nederland is een uh, product van de Patiëntenfederatie. En de uh, Patiëntenfederatie heeft meerdere producten en diensten, waaronder de Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is opgericht uh, op 1 december in uh, 2009. En inmiddels uitgegroeid uh, tot de grootste uh, ervarings- en keuzewebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. En daarin zijn we nog steeds uh, groeiend. Um, onze missie, uh, Karin, uh, sluit drie alsjeblieft. Dank je. Uh, wij werken dus aan de, de openheid in de zorg. Wij uh, willen op die manier de patiënten een stem geven. En dat is um, zowel in de spreekkamer uh, als in uh, um, de politiek, maar ook uh, in nieuws invloed geven zal op een uh, proces in de zorg en zijn voorzien van keuzeinformatie. Uh, wat daaraan ook belangrijk is, we zijn uh, onafhankelijk, uh, betrouwbaar en we hebben geen uh, winstoogmerk. We zijn echt van patiënten voor patiënten en het is ook een van de kanalen uh, waarmee, we we, waarmee we rechtstreeks uh, in contact staan uh, met de mensen. Uh, zou jij slide 4 uh, willen doen? Ja, dankjewel. Oh ja, je mag het uh, klikken per uh, onderdeel. Uh, even zorgkaart Nederland in, in vogelvlucht. We zijn uh, de meest complete aanbiedersgids in de zorg. Uh, en we hebben nu ruim 1,4 miljoen bezoeken per maand. Waarvan er zo'n circa 80% via Google uh, op onze website komen. Uh, we hebben meer dan 1 miljoen waarderingen, uh, vorig jaar, 5 juli, hebben we dat groot gevierd uh, en degene verrast uh, die 1 miljoens waardering heeft geplaatst. We hebben uh, meer dan uh, 1000 uh, pakkethouders en uh, partnerships met de grootste zorgverzekeraars, daarin wil ik nogmaals benadrukken, onafhankelijk... Maar uh, de zorgverzekeraars gebruiken onze informatie ook op een uh, website voor de zorgzoekers. Dus als uh, uh, de verzekerde zorg nodig heeft, kunnen zij ook via de site uh, op Zorgkaart Nederland terechtkomen. Daar kunnen ze dus een uh, zorginstelling, zorgaanbieder zoeken. En op basis van uh, die informatie, zij zien dan onder andere uh, ook de waardering en het gemiddelde cijfer, komen ze zo op de zorgkaart terecht. Um, en we zijn ook uh, uh, de standaard voor uh, patiëntervaringen in eigenlijk al in de meeste, meeste sectoren. En dat breidt zich nog steeds uh, uit. Um, de volgende slide mag. Ja. Uh, er zit een heel uh, team ook achter uh, Zorgkoud Nederland. Het uh, productmanagement stuurt dat aan. Dat zie je ook mooi in het paars. Daar zitten een aantal mensen. Uh, waar voornamelijk strategische beslissingen genomen worden en de operatie wordt uh, daar ook uh, aangestuurd. Daaronder hebben we de uh, redactie. Uh, zij uh, keuren onder andere de waarderingen goed. Wij krijgen zo'n 800-900 waarderingen per dag binnen via de open route. En dat wordt allemaal uh, uh, ja, handmatig bekeken of ze voldoen aan uh, de voorwaarden en zo niet. Dan wordt heel netjes de inzender daarover uh, geïnformeerd. Uh, waarom, we die, uh, waarom we de waardering niet kunnen plaatsen. En dan kan de inzender dat aanpassen en het uh, insturen. Uh, de redactie heeft ook een klantcontact. Nou, dan hebben we ook nog de databankbeheer. Uh, uh, de databank uh, ja, beheert dan Zorgkaart Nederland. Die zal de wijzigingen uh, aanpassen... Uh, organisaties toevoegen uh, als er wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door, middel, door een fusie, wordt dat uh, door de databank uh, ook aangepast. Zij dus sporen ook oneigenlijk uh, gebruik op. Uh, dat is een, een, uh, een ander uh, kopje. We noemen dat geen fraude, uh, maar soms is dat wel echt en ook wel uh, onbedoeld. Maar dan uh, op het moment dat we dat uh, constateren, gaan we ook uh, in gesprek met de desbetreffende zorginstelling. Dan hebben we nog functioneel beheer. Zij doen alles aan de technische kant. En dan hebben we nog sales en marketing. En daar ben ik er een van. Anouk, mijn collega, die zometeen het interview geeft, is ook van sales en Karin, die aan de knoppen zit. Zij is van marketing. Mag je slide 6 doen, Karin? Dankjewel. Waarom Zorgkaart Nederland? Nou, we zitten inmiddels in een transitie van uh, een review site naar een groot, breed uh, keuzeplatform. En daarnaast, uh, naast die keuzeinformatie, bieden we ook informatie aan. Uh, het is voor patiënten gewoon een heel uh, mooi platform voor de uitgebreide keuze- en kwaliteitsinformatie. Maar voor zorgaanbieders, voor zorginstellingen, kan Zorgkaart Nederland gewoon heel waardevolle uh, de waardevolle input leveren, dus de verbeterinformatie. Um, de door patiënten gegeven waarderingen uh, kunnen dus dienen voor de moot voor veranderingen, voor verbeteringen. Maar ook bevestigen wat eigenlijk al goed gaat in, um, uh, bij de organisatie, in de organisatie. Maar het geeft dus belangrijke input. en dan kun je, ja, je kunt analyses draaien, wat wordt er uh, ja, gecommuniceerd. Hè? Dat wat, we, wat je als zorginstelling, zorgorganisatie wilt uitdragen, uh, wordt dat dan ook zo ontvangen door de patiënten, door de cliënten, door de bewoners. Um, en die input die je dan krijgt, die kun je dan weer gebruiken voor uh, verbeterprocessen. En dan heb je een kleine loop operationeel, dus wat haal je uit, die, uit de waardering, wat kun je al gelijk omzetten en ook op strategisch niveau um, ja, kun je daar heel, heel veel waardevolle informatie uithalen en zo veranderingen, verbeteringen doorvoeren en we zien ook dat zorgorganisaties uh, Bij de waarderingen uh, die terugkoppeling geven, de cliënten, patiënten bedanken voor de feedback. En uh, mochten ze daar wat mee gedaan hebben, die terugkoppeling ook geven. Dus dat ja, wordt als patiënt natuurlijk ook uh, als heel prettig ervaren dat ze ook echt een stem hebben en dat ze daarin gehoord en gezien worden. Dus ze krijgen dus ook echt een plek in die kwaliteit. Um, mag slide 7? Ja, de toegankelijkheid en de begrijpelijkheid. We hebben in 2020 heel hard gewerkt aan de bruikbaarheid van het formulier. Dus we hebben uh, nou ja, dat heel duidelijk en begrijpelijk gemaakt. Uh, dus veel instructies ook bij het invullen daarvan. We hebben dus pictogrammen toegevoegd, smileys. En dat hebben we gedaan aan de hand van uh, een doelgroeponderzoek dat is gefinancierd door de GHZ. Uh, we hebben vanuit die hoek hebben wij uh, onderzoek gedaan, maar ook naar bredere doelgroepen. En daarmee hebben wij uh, de toegang voor Zorgkaart Nederland uh, laagdrempelig gemaakt, dus sterk verbeterd. Dus je ziet ook de intuïtieve interactie in die scoring, dat dat ondersteund wordt door die smileys, hè. die iconen set, dat dat duidelijk herkenbaar is, uh, maar ook een knop en begrijpelijke tekst, zodat ja, eigenlijk iedereen dat, uh, uh, de vragenlijst kan beantwoorden. En we hebben dan ook nog een voorleesfunctie per vraag. Dus dat, uh, ja, dat was dus heel positief ervaren. Karin, wil jij de volgende sluiten? Ja. We hebben um, voor de betaalde pakkethouders hebben wij een besloten uh, omgeving. Het is voor de uh, zorgaanbieders en dat is sterk verbeterd. We hebben een heel mooi dashboard. Uh, en ik hoop dat jullie het kunnen zien, want het is uh, vrij klein. Maar uh, je krijgt dus een inlogcode, een toegang uh, tot uh, je beheeromgeving. Daar zie je een mooi dashboard waarin je dus ziet het gemiddelde cijfer... Het aantal uh, geverifieerde waarderingen um, en dan kun je dus ook per locatie met een pull-down menutje zien uh, hoe je per locatie, hoeveel waardering hebt opgehaald en wat daar de score van is. En je ziet de waardering van de afgelopen vier jaar zie je hem terug, hè, want dat is je gemiddelde cijfer op de zorgkaart Nederland. Uh, en is een waardering ouder dan vier jaar, dan komt dat in het archief. Je kunt hierin een profiel maken, dus je kunt je helemaal profileren op Zorgkaart Nederland, dus met mooie tekst, foto's, um, filmpjes kun je plaatsen, je kunt dat uh, nou ja, heel mooi uh, op die manier uh, zichtbaar maken, links toevoegen, de social media kanalen kun je daaraan koppelen, um, je kunt in, um, in de beheeromgeving ook e-mail alerts aanmaken, uh, voor je organisatie per locatie, vanaf welk cijfer wil je een e-mail alert ontvangen, zodat je kunt reageren uh, vrij snel op de waarderingen die zijn geplaatst. Uh, daarnaast kun je ook benchmark, uh, benchmarken, dus hoe doe je het ten opzichte van andere organisaties uh, in dat segment. En heel mooie rapportage ook uitdraaien, die je dus weer kunt gebruiken in je meetings, um, ja, om die verbeterslagen door te voeren en ook de feedback terug te geven van, goh, wat gaat er goed? Ja, dit gaat er al heel erg goed, hartstikke mooi. En wat zou je dan eventueel nog kunnen verbeteren en daar dan samen aan werken? En dat kun je dus heel mooi uit de beheeromgeving halen en gebruiken voor je uh, ja, de gesprekken intern. Um... Oh, ja, volgende slide, ja. Nou, dat zijn de, de voordelen van een uh, betaald uh, beheerpakket. Dus wat ik net ook al noemde, is die profilering en die zichtbaarheid. Je kunt je dus uitgebreid uh, voorstellen, wat ik daar straks ook al noemde. We hebben 1,4 miljoen bezoeken per maand, ongeveer, waarvan er dus 80 via Google binnenkomen. Dus daar kun je ook meeliften als je goed uh, je tekst en je zoektermen uh, hebt verwerkt in je profiel. Daarnaast die geverifieerde waardering kun je aanleveren, die kun je uh, ophalen en uh, die informatie dus ook weer in die rapportages terugzien. Net als die benchmark en die rapportages die uh, daar ook in staan. Nou, dat overzichtelijk dashboard. En uh, je hebt dus ook die automatische koppeling uh, van de systemen. Nou, mocht je daar wat meer informatie over willen hebben, uh, de meesten hebben een beheerpakket, maar mocht je nou toch in de, uh, dit webinar zitten en denken, hé, hey, nou, hartstikke interessant, dat hebben we nog niet, dan wil ik graag wat meer informatie over ontvangen. Dan kun je met mij contact opnemen of met mijn collega Anouk, zij komt dus zo voor de interviews um, en een afspraak, uh, uiteraard geheel vrij blijven met ons maken, zodat we je meer kunnen vertellen over de mogelijkheden. En, um, uh, nou, en kijken wat we voor elkaar daarin uh, kunnen betekenen. Dus uh, aarzel niet. En uh, nou, de contactgegevens die worden gedeeld, dan uh, zien we graag je uh, in, uh, in een gesprek. Nou, dankjewel voor jullie tijd. Uh, dat was even nou, uh, over Zorgkaart Nederland. Dankjewel, Sabrina. Dan uh, gaan we meteen door naar het volgende onderdeel. En uh, Anouk zal twee uh, nou ja, aanbieders uh, verpleegzorg interviewen. Um, Karen, misschien kan jij uh, de presentatie klaarzetten, of het is eigenlijk één sheet. En uh, dan stel ik voor dat Anouk en de twee organisaties die geïnterviewd uh, worden in beeld komen. Dat zijn woonzorgcentra Hagenlanden en Stichting Eikenburg. Ja, hallo, goedemorgen allemaal. Ben ik in beeld? Ja, ja. Ik zie mezelf. Goedemorgen allemaal. Uh, mijn naam is Anouk Wereldsma. Ik ben uh, ook adviseur bij Zorgkaart Nederland en dus een uh, collega van Sabrina. Uh, het leek ons leuk om in dit uh, webinar ook uh, twee klanten van Zorgkaart Nederland aan het woord te laten om hun uh, ervaringen met jullie te delen. Uh, we hebben daarvoor uh, twee uh, zorgorganisaties bereid gevonden. Om aan dit interview mee te werken. Allereerst uh, zal ik uh, een aantal vragen stellen aan uh, Katja Smits van uh, Stichting Eikenburg. En daarna zal ik uh, een interview uh, afnemen met Emmeke Boerkamp van woonzorgcentra Haaglanden. Allebei uh, van harte welkom, uh, Emmeke en Katja. Dankjewel, hallo. Um, ik zal eerst beginnen met een uh, aantal vragen aan Katja, Katja Smits van Stichting Eikenburg. Uh, Katja, jij bent uh, adviseur Beleid en Kwaliteit bij Stichting Eikenburg. Jullie hebben twee verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Den Haag. Uh, jullie hebben al een tijdje een betaald pakket ook van Zorgkaart Nederland, sinds 2016. En uh, op dit moment hebben jullie 226 waarderingen met een heel mooi gemiddeld cijfer van de 7,8. Uh, ik zie je nog niet in beeld, Katja, maar de eerste vraag die ik aan jou wil stellen is eigenlijk wat doen jullie met Stichting Eikenburg allemaal om... Ja, uh, ...waarderingen op zorgkaart Nederland... Uh, ja, om, aan, ...om aan waarderingen op zorgkaart Nederland te komen? Ja, uh, hallo. Dankjewel voor de uitnodiging en voor de presentatie tot zover. Um, ja, wij doen, uh, we doen eigenlijk alles wat jullie uh, zojuist allemaal hebben aangegeven. Um, mm -hmm. We halen waarderingen op uh, uh, in een uh, groot uh, CTO, een cliëntevredenheidsonderzoek. Waarin we de zes vragen van Zorgkaart Nederland verwerken. Dus we hebben ons eigen onderzoek. Uh, en dat doen we minimaal één keer per jaar. En dan nemen we ook iedere keer de, de vragen van Zorgkaart Nederland mee. En dat laten we uitvoeren door een uh, onafhankelijk uh, uh, onderzoeksbureau. Dat ook getraind is door uh, Zorgkaart Nederland overigens. Mm -hmm. uh, en dat doen we niet via de telefoon, maar wij nodigen de mensen uit uh, uh, op onze locatie. Dus we hebben interviewteams die fysiek dus onze cliënten bezoeken en dus echt ook fysiek het gesprek aangaan met mensen. Ja. En daarmee ondervangen we ook gelijk uh, uh, uh, het feit dat wij heel graag willen weten uh, wat, hoe, de, hoe we de antwoorden kunnen duiden. Dus mm -hmm. ook bij de vraag van Zorgkaart Nederland vragen we uh, een, een toelichting. Ja. En daarmee ondervangen we dus uh, het feit dat dat niet op Zorgkaart Nederland zelf kan. Mooi. Mooi. Um, ik zie ook dat jullie een, een groot aantal geverifieerde waarderingen uh, op jullie naam hebben staan op Zorgkaart Nederland. Ja. Geverifieerde waarderingen uh, voor degene die dat niet weten, uh, dat zijn waarderingen die op Zorgkaart Nederland staan met een groen vinkje voor de waardering. Uh, van deze waardering weten we dat die altijd van een cliënt of een patiënt afkomstig is die uh, ja, bij jullie uh, zorg heeft uh, gehad. Um, hoe halen jullie die ge geverifieerde waarderingen op? Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Uh, nee, we doen dat sowieso dan via het uh, door uh, zorgkaart medeloven geaccudeerd uh, mm -hmm onderzoeksbureau, maar ja? wij delen ook uh, uh, review-kaartjes uit, mm -hmm. eh, noemen ze, uh, uh, want ja, vaak geven mensen complimenten of hebben opmerkingen uh, en dan moet er bij ons ook wel um, nou, het, het, het, het, gelijk het kwartje vallen van oh, maar dat is wel fijn dat u dat zegt, want daar kunnen we wat mee, maar het is ook fijn als u dat dan gelijk meldt op Zorgkaart Nederland. Ja. En op dat reviewkaartje staat om hoe ze dat kunnen doen ja. uh, en dat kan bij ons ook via de enquête zo. Die staat okay. bij, uh, bij de, in de centrale hal, bij de ingang ja. uh, van uh, onderzoek, doen. Mm. Uh, en ja, dat werkt wel. Ja. Dan worden Mooi. mensen ook op die manier uh, gemotiveerd om, uh, om reviews te geven. Ja, dus jullie merken zelf ook dat als je echt actief uh, ermee bezig bent, ja. dat dat ook loont. Dat dat, dat ook uh, resulteert ja. in meer waarderingen. Ja. ja, actief naar onze cliënten toe, maar ook mm -hmm. actief naar onze medewerkers toe. Ja, ja. Um, ik zie dat jullie ook heel veel reageren op uh, waarderingen op Zorgkaart Nederland. Vaak ja. een reactie uh, geven. Is dat een bewuste keuze dat jullie dat ja. doen? Ja, zeker. Want ik vind het ontzettend belangrijk om juist in gesprek te gaan met mensen. Mm -hmm. Want ja, een... Een, een, een cijfer of een smiley, dat is maar een, ja, een cijfer en een smiley. Maar ja. wat ligt er nou achter? En dan moet je er echt het gesprek aan gaan met mensen. Juist ook als het goed gaat. Want uh, ja, feedback uh, en, en tips, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar het is ook juist hartstikke fijn om te horen wat er nou juist wel goed gaat. Ja. Uh, want dat willen we verder uitbouwen. Dus ik ja. vind het ook belangrijk om... Om dat gesprek echt ook aan te gaan. Aan te gaan. Ja. Um, hebben jullie uh, een voorbeeld van uh, iets wat jullie hebben aangepakt. Uh, naar aanleiding van uh, de waarderingen die jullie hebben ontvangen. Dus heb je bijvoorbeeld uh, ja. de menukaart aangepast. Of iets ja. aan je activiteitsschema ja. Nou ja. Uh, ja. gedaan. Of, uh... Nou je haalt wel een ding aan. Een uh, menukaart. Nou het is niet alleen een menukaart. We hebben het hele voedingsbeleid op de schop genomen. Want oh. eten en drinken vinden we ontzettend belangrijk. Ja. Zo belangrijk dat we er zelfs echt een adviseur voedingsbeleid voor hebben aangesteld. Dat okay. uh, doen we in nauwe samenwerking met de cliëntenraad. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is wel iets wat terug is gekomen uit, uh, uit cliëntenvredenhuisonderzoeken. Ja. En uh, dat monitoren we natuurlijk ook continu om te kijken dat, dat wat we doen nu, dat dat, dat, wel dat ook wel goed is. is. Ja. En dat we het goed genoeg doen. Ja, ja. ja mooi hoor. Um, ja, jullie hebben een betaald pakket van Zorgkart Nederland. Uh, wie werkt daarmee binnen jullie organisatie? En wat doen jullie daar zoal mee? Ja. Ja, we hadden... de, ja, we hebben een uh, functionaris marketing en PR. Die houdt oh, ja. het uh, heel nauwgezet in de gaten. En mm -hmm. die reageert ook uh, uh, uh, heel snel en adequaat op uh, alle reacties. Ja. Uh, die speelt ze ook door naar, uh, nou, naar de organisatie zelf. Uh, mm -hmm. Ja, uh, en uh, als er dingen zijn die direct opgepakt moeten worden, dan wordt dat ook echt direct gedaan. En als, mm -hmm. er, als er een soort trend zichtbaar is, dan, uh, dan wordt dat besproken in het MT en dan wordt dat meegenomen in de jaarplannen. Ja, mooi. Dus zo borgen jullie ook dat het ook echt goed uh, ja, wordt doorgevoerd binnen de hele organisatie, de kwaliteitsverbeteringen. Ja, ja, het is, het is een continu proces en niet ja. alleen van uh, afdeling beleid en kwaliteit, maar voor ons allemaal. Ja, ja. ja. Tot slot, hebben jullie nog uh, een tip of een top voor ons of voor de deelnemers uh, aan dit webinar? Ja, dat heb ik wel. <laughs> en jullie gaan wel aan dat in, uh, in twee, vanaf 2017 is het kwaliteitskader uh, van kracht geworden. Mm -hmm. En daar zijn wij en onze collega-organisaties ontzettend mee aan de slag gegaan. En uh, uh, ja, wat, ik, wat, wat, wat wij jammer vinden, is dat het eerste cijfer wat je ziet op Zorgkraad Nederland, uh, het gemiddelde cijfer is van de afgelopen vier jaar. Uh, ja, dat en dat, ja, je gaf net aan, we hebben 7,8, maar we hebben inmiddels een 8 over het jaar 2021 gehaald. Mm -hmm. en met meer dan de helft van de totaal aantal beoordelingen die we hebben. Ja. Dus het is wel echt een valide en uh, betrouwbare uh, cijfer en dat komt mm -hmm. niet gelijk als eerste in beeld. Nee. Dat doet een beetje tekort aan alle inspanningen die we hebben gedaan. Ja, dat, dat is een tip. Zet, zet, het, zet het laatste cijfer bovenaan. Ja, nou, dat is heel goed. Uh, ja, wij uh, ja, we zijn met Zorgkaart Nederland continu bezig met, uh, uh, met ons platform en met de doorontwikkeling daarvan. Dus uh, ja, het is altijd heel fijn als we ja, dit soort tips krijgen ook. Dan uh, kunnen we die meenemen in, uh, ja, ja. in het wensenlijstje om uh, TCT uh, doorgevoerd te worden. Ja. Oké okay, Katja, hartelijk dank voor je, voor je toelichting. Dan uh, ga ik nu graag over naar Emmeke Boerkamp van uh, Woonzorgcentrum Haaglanden. Welkom ook Emmeke. Um, jij bent kwaliteitsfunctionaris bij uh, Woonzorgcentra uh, woonzorgcentrum Haaglanden. Uh, wat bij jullie opvalt is uh, dat jullie... Uh, ja, jullie zijn een grote organisatie, ook in de regio Den Haag, met 15 verpleeghuizen. Uh, maar wat echt opvalt is dat jullie echt ruim 3100 waarderingen hebben. Dus uh, op Zorgkaart Nederland. En dat is echt een heel groot aantal. Dus ik vroeg me even af, van, ja, wat is jullie geheim? Nou, we doen daar heel veel voor. Uh, een aantal dingen. Uh, onder andere hebben we Zorg in Nederland gewoon heel erg verankerd. Dus onder andere op onze website. Dus op elke locatiepagina staat ook een link naar Zorg in Nederland van de betreffende uh, locatie. Zodat iemand die informatie zoekt ook gelijk door kan kijken naar wat vinden uh, huidige cliënten en, uh, en mantelzorgers uh, nu van de zorg die uh, daar geleverd wordt van de locatie zelf. Ja. Um, daarnaast uh, is het een vast onderdeel van de nieuwsbrieven die naar uh, cliënten en mantelzorgers toegaan. Uh, we gebruiken ook de folders en visitekaartjes op evenementen, dus parades, kerstdinees. Uh, wordt het uitgedeeld, dat zijn toch de momenten dat mensen vaak nou ja, even extra laten weten hoe uh, dankbaar ze zijn, hoe blij ze zijn. Mm -hmm. um, dus ook een moment waarop je kan vragen van zou u dat misschien uh, uh, kunnen delen, dat helpt ons ontzettend. Um, maar ik denk dat vanaf 2018 hebben we eigenlijk jaarlijks uh, interview- en belteams ingezet. En dat heeft echt het grootste deel van de waarderingen uh, opgeleverd. Ja, mooi. Um, ja, kun je iets zeggen van uh, uh, het aantal waarderingen wat je ongeveer ophaalt per kwartaal? Zie je daar ja. verschil in tussen geverifieerd en niet geverifieerd, bijvoorbeeld? Ja, heel erg. Dus dat maakt het af en toe ook lastig om je, uh, omdat de verschillen tussen kwartalen daardoor uh, verschillen. Als, je, als we niks extra's doen behalve natuurlijk wat we standaard doen, dan hebben we ongeveer 20 waarderingen organisatiebreed. We hebben echt veertien locaties, een revalidatietak en een thuiszorgtak. Dus dat is dan. Mm -hmm. Heel weinig. Ja. ja, dus als we daar actief op inzetten, dan zitten we, nou ja, we hebben kwartalen dat we rond de 800 zitten, soms duizend. Um, en dan hebben we echt, uh, dat is echt mijn beeld van de interviewteams locatie, wat uh, mijn collega net ook zei, um, gaan interviewers echt naar cliënten toe om met hun in gesprek te gaan. Ik zag dat in de chat ook af en toe staan van het is niet een mm -hmm. passend middel voor de kwetsbare doelgroep. Ik denk dat je het daarmee heel goed kan ondervangen. Het zijn mm -hmm. vaak getrainde interviewers die, uh, die echt de tijd nemen voor iemand, uh, desnoods de, de vragen kunnen toelichten. Ja. Ja, echt wel, daar komt echt wel veel informatie uit ja. en zeker met de toelichting aan het eind vragen ze altijd wat gaat er goed, wat kan er beter, waarbij je echt merkt, soms staat er bij losse waarderingen van het gaat gewoon goed, punt, dat ja. is dan ook alles wat je krijgt. Terwijl ze vragen net wat meer door, waarbij je echt wel wat praktische dingen en verbeterpunten eruit kan halen. Ja. Ja, nou dat is ook echt heel mooi. Met een interviewteam haal je gewoon inhoudelijk hele mooie uh, waarderingen op. Uh, ja, waar je ook echt uh, inhoudelijk uh, ja, wat mee kan en uh, verbeteringen op kan doorvoeren. Ja, um, hoe, hoe borgen jullie uh, uh, die kwaliteitsverbeteringen in de organisatie? Nou, wat, wat we eigenlijk doen is dat we, we hebben een pakket van Nederland. Dus eind van elk portaal uh, draaien we een infographic uit uh, voor elke locatie en wees daar breed. Die delen we de locatie. Uh, op elke locatie wordt ook een, uh, een analyse daarop gemaakt. Uh, op allerlei onderdelen. En zorg voor Nederland is daar een onderdeel van. Mm -hmm. um, uh, dat wordt in elk uh, locatie management team uh, besproken. Zodat je daar ook naar nou, zij kunnen... Uh, wees daar breed, is het altijd wat algemener. Dan heb je vooral de cijfermatige overzicht. Maar op locatie kan je natuurlijk heel goed je toelichtingen doorgaan. Uh, en daar wat verbeterpunten uithalen die op locatie opgevolgd kunnen worden. Uh, dus zo wordt het op locatie geborgd. En centraal ja. uh, maak ik een analyse waarbij je echt vooral kijkt naar de, de rode draad. Um, ja. Wat zijn nu de opvallende dingen? Uh, wat kunnen we hier in vervolg mee? En je merkt echt dat je het zo... Uh, nou ja, structureel onderbrengt, dat ook mensen informatie komen halen. Dus collega's weten dat dit, deze informatie er is. Dus als er mm -hmm. een business case voor vastgoed gemaakt moest worden, dan komen ze bij mij ook vragen naar de, naar de gegevens met betrekking tot accommodatie. Bijvoorbeeld die vraag. Ja. Dan, uh, nou, dan kan je de cijfers geven, maar je kan ook een Excel-bestand draaien van het betreffende jaar of de afgelopen jaren. Ja. Waar ze dan op basis van zoektermen kunnen gaan zoeken naar nou ja, waar zit het dan in? Ja. Waarom zijn mensen al dan niet tevreden over accommodatie? Ja, ja. Dus het wordt echt ja, heel goed gebruikt binnen jullie organisatie. Er wordt ook actief ja. naar gevraagd ja, door, jullie, door jouw collega's. Zelf. Ja, breed gedragen. Ja. Mooi is dat om te horen. Um, nou, jullie hebben vast ook wel een, uh, een verbeterpunt uh, aangepakt na aanleiding van de waarderingen. Kan je daar een uh, voorbeeld van noemen? Jazeker. Nou, brede, voor organisatiebreed is dat lastiger, omdat je... Uh -huh. Dat Dan nou ja, dat middelt zich een beetje, maar op locatie. Je hebben een geweest aan Nieuw Berkendaal, wordt zorg geleverd aan de cliënten met niet aangeboren hersenletsel. Okay. En daar in de verdieping zagen we eigenlijk terug in de open antwoorden. Dat we kregen we een beetje het idee dat um, het verwachtingsmanagement, dat mensen echt andere verwachtingen hadden van de, de mate van herstel van die man als die binnenkwam, uh, en over de geleverde zorg. Dus nou ja, dat hebben we opgepakt door de informatievoorzieningen te evalueren, te kijken of we daar misschien nog wat meer, wat specifieke informatie over konden opgeven. Maar ook gekeken hoe we dat structureel in de, in de gesprekken uh, vast onderdeel konden laten zijn. Ja, mooi. Echt een concreet uh, voorbeeld van uh, een goede follow-up uh, naar aanleiding van de waardering uh, die je dus gekregen hebt daarvan op die locatie. Ja, ja. dat is vaak geen nieuwe informatie, want dat hoor je via andere kanalen ook, maar als je... Ja elkaar 50 waarderingen hebt en je leest al die toelichtingen door, dan soms valt een kwartje net wat meer of uh, ja. dan heb je iets specifieks wat je op kan pakken. Ja, mooi hoor. Uh, tot slot ook aan jou de vraag, uh, heb je nog een tip, een top om met ons te delen? Um, zeker, nou, het helpt gewoon echt om het niet alleen te doen, want dat hoor ik ook nog wel veel voor, uh, voor de aanlevering, voordat je maar aan je totaal uh, of dat je aan je aantallen komt. Ik denk, dan zijn medewerkers ook niet meer gemotiveerd. Dus door het op te volgen zoals wij nu doen, denk ik dat dat wel heel erg helpt. Dat iedereen de meerwaarde ziet, maar daardoor ook heel erg uitdraagt. Mm -hmm. Dus als er iemand heel positief komt met een, met een mooi compliment, dat ze ook vragen van, wilt u het alsjeblieft delen? Medewerkers zelf doen dat ook. Mm -hmm. uh, Leuk. En we vragen ook locaties om ook positieve dingen juist te delen. Dus niet alleen de negatieve dingen, maar ook de mooie complimenten. Stuur het je locatie in. Ik mm -hmm. wil dat ja. met elkaar dan... Uh, nou ja, dan wordt het ook iets positiefs ervaren. Dus dan, Leuk. Zit ja. daar ook in de waarde, denk ik. Ja, mooi. Dankjewel je Emmeke, voor je toelichting ook. Ja, dan neem ik hem weer over. Uh, nou ja, Anouk, Katja en Emmeke, dank jullie wel voor de, nou de mooie voorbeelden en uh, nou ja, de inspiratie uh, die, daaruit, uh, die ik eruit voel. Um, we zijn hiermee ook aan het eind van de webinar. Het, het zou tot 11 uur duren en we zitten om 11 uur. We hebben tussendoor een hele hoop vragen kunnen beantwoorden, maar ik lees in de chat ook nog een aantal vragen waar we nog niet op uh, zijn teruggekomen. Dus we gaan naar de vragen kijken in de chat. Ik zie bijvoorbeeld vragen over... Uh, ja, hoe je waarderingen kan ophalen of, of dat nog steeds uh, via een belteam kan, hoe het precies met een, een zeil werkt als je dat zou willen. Nou, we gaan naar alle vragen kijken en we gaan uh, kijken op wat voor manier uh, wij daarop terugkomen. Um, dan wil ik iedereen in ieder geval nou ja, bedanken voor zijn aanwezigheid en de, de sprekers voor hun bijdrage. En dan uh, wil ik hierbij de webinar sluiten. Nogmaals dank.